Ik ben Charlie van Genuchten. Ik ben product manager bij SURF voor de dienst OZON. Dat is een grote cybercrisisoefening die wij één keer in de twee jaar houden. Zoals iedereen weet is het niet de vraag of je wordt gehackt, maar wanneer je wordt gehackt. En dan kan je maar beter goed voorbereid zijn. Dus daarom organiseren wij één keer in de twee jaar en deze keer voor de vierde keer een grote cybercrisisoefening met alle instellingen die mee willen doen. En deze keer zullen we in maart 2023 81 instellingen mee gaan doen, waaronder 28 uit de MBO-sector. Dit is in beide zaken een groot record voor ons. De vorige keer deden we 40 instellingen mee. Dat was ook al heel groot, maar dit betekent met 81 instellingen dat we in maart met tussen de 2500 en 4000 mensen in heel Nederland gaan oefenen om een cybercrisis goed voor te bereiden. Hier zijn wij super trots op. En we hopen natuurlijk daarmee dat we de sector weer veel weerbaarder gaan maken.